Ja, eentje is erin! Eentje is erin! Jij moet, jij moet gaan leveren! Jij moet gaan leveren! Jij moet gaan leveren! En er is een upside daar! Lever nu! Lever nu! Lever nu! Let's go! Let's go! Goed zo Lucy. En er is een upside! Je kan direct komen! Je kan direct komen! Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Fris Games. Jongens, vandaag ga ik eindelijk eens mijn packs laten zien. En de pack dat ik op dit moment aan heb en wat ik ook vroeger vooral gebruikte in mijn video's, was Lovely Jubbly Pack. The look of a Wisps Default. Sommige mensen kennen Wisp wel, een grote HCF YouTuber. En de pack die ik het meeste gebruik is Aqua Rose Revamp. Aqua Rose Revamp vind ik een, echt een heel toffe pack. Ja, jullie hebben heel veel gevraagd naar welke packs ik gebruik. Dus ik hoop dat jullie heel blij gaan zijn met deze video dat, nou weet ik veel, zes maanden dat mensen misschien vragen voor mijn packs. Ik ze eindelijk eens laten zien. Dus laat zeker zeggen van like achter, het zou heel tof zijn als we eens kunnen gaan voor die 50 likes. Dankjewel voor de support op de vorige video. Check even de video tegen Gerlof, of met Gerlof, was een heel tof video. En geniet nu van wat base fights met Uzi. Ja, ze zijn met twee, kom, we gaan in. Oh, kut, kom, kom, kom. Oké, okay. yo, yo, yo. Rush, rush, rush, rush. Ja, ik ja let's go. Oké, okay, eentje. Niet rushen, niet rushen, niet rushen. Volgens mij is er nog. Oh, ze wonen erin eten. Vooral voor dus. Ik had een drop-down, gast. Ja, daarom. Ik had bijna één, Oké, oh, 3 AP. Ik... Even cappen. Hey, hier eentje in een hoek? Ja. Gaan we daar, gaan we daar. Hey, pas op, iemand gaat van achter. Ik kan hem wel weg. Wat is, we het is dit voor kanten? Ik Moeten ze in de safe room eten ofzo. Kom, hier op. Hey, ik heb hem ik heb hem die kant op lekker lekker hier houden hier houden als je hem hit heet ik die andere als je die... Oh. die zag ik gast lekker oh hij, the... oh, hij was echt leuk ik maar snap het niet wat hij cool. doen. Ja, ik ga ik ga je chaseen we gaan er is één poortje langs de east kant op de plek waar jij staat daar gaan ze altijd in hou je klaar. misschien kunnen ze fire tegen kunnen we er eentje ja we moeten eigenlijk kijk okay, als je die pakt pak ik deze is goed ze pre-cappen, ze okay, okay. pre-cappen. Ik, ik help je, ik help je. Blijf je hem? Ja, ik stik hem, ik stik hem. Ik hou die Ik andere pak die andere. Ik, ben fucked. ik pak die andere. Ja, het is de trap. Oh ja, je kan hem ook proberen. hem hoog Pr omhoog als je kan. Zij hebben die ding... Oh, ik zit vast. Normaal kan je Oh, ik ben dood denk ik. Ja, ik drop ben... ik hem gewoon. Jesus Christ. Wat de fuck? Nadat we getrapt waren, gingen we terug en zagen we dat de base open stond. En waar we dus gaan invis En dat ging niet zo goed. Zie, zie, zie, zie. zie je dit? Ja. Oké. Okay. Blijf springen, blijf springen. Nee, Oezie. Oezie, wat doe je? Je moest hierin blijven. Ik ga, ik ga met je in, ik ga met je in zo. Oh my god, bro. Ik ga zo met je in. De ik bedo bedoeling is dat je erin. Ik dacht dat hij jou ging killen tuurlijk niet. Oh, hij komt er aan, hij komt er aan, Oplet, oplet, oplet. Go, go, go! Oh mijn god, oh mijn god. Hoe zie, hoe zie? I hate you, I hate you so much. weg, je I hate you so much. Dat is al. Je bent useless, je bent useless. Hui weg, we kunnen erin, we kunnen erin. Gaat ja. We hadden al zo vaak erin kunnen gaan, hè? Die guy is <laughs> helemaal alleen. Nee, wat doe jij? Hij pak met je een lever. Pak een lever. Ja! Ja, ja, ja, ja! Ja, ja. <lacht> ja kom op boven! kom nu boven! Snel, snel, snel, snel! Oh. Nou! wacht Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Ik had super veel lever, ik ga super veel lever, ik ga alles nog openlaten Ja, ik kan erin vallen waarschijnlijk. Nee, nee, ik zit wel. Ik kan ze makkelijk kiten, maar. We moeten er zo in als iemand jumpt. Ze jumpen is... allebei die trap niet, volgens mij. Waarom niet? Weet ik niet, het is een echt trap, maar ze jumpen niet. We kunnen nu gewoon full base toch? Ja. Ga even Ja, eet is erin. Eet is erin. Jij moet, jij moet gaan leveren. Jij moet gaan leveren. Jij moet gaan leveren. En er is een upside daar. Lever nu. Lever nu. Lever nu. Let's go. Lever nu. Goed zo, En er is een upside. Je kan er direct komen. Je kan direct komen. Ja, ja, ja, ja. Ga full base. Ga full base. Ga full base. Kijk, ben ik te zwaar. Deze. Kijk, ben ik te Ik heb eentje ja. gedropt. Hé, hey, hey, hier eentje. Oké, okay, nice, nice. Holy shit guy. Lekker gast! Ik ga even Oké, heb je pros nodig? Ik heb pros. Uh, nee, ik heb geen pros nodig wel. Hij zegt, wait, opende jij uh, fence fan skates. <laughs> ik denk niet dat je nu <laughs> <laughs> Ze snappen het niet, ze snappen het niet. <laughs> nee, inderdaad. Ik zie hem daar boven staan, ah, die guy die we hebben gekeild. Ik ga een downside maken ook op de plek. Ja, plaats hem wel, dat het niet obvious is. Oh, we kunnen gewoon uppen gaan en dan was hij dood. Dat doen we nu, dat doen we nu, dat doen we nu, dat doen we nu. We kunnen dat nog steeds doen. Oh! Ga jij, ga jij? Game ja, ik ga, ik ga. Oh, dit is zo dom. Dit is zo dom. Oh nee, hij heeft alle gear aangetrokken. Ik, ik push hem, fuck it. Ik push hem. Hey, ik kom ook, ik kom ook. Ja, ik zit vol. Ja, kijk. Hij heeft geen keppels, hij heeft geen keppels, hij heeft geen keppels. Hoe zou je zeggen nog niet doen? Ja, die dood. Pak deze, pak deze. Kom maar, aan. er zit zoveel keer daar. Pak deze, pak deze. Sorry, ik zei het Nee, nee. S-up, as S-up. As Dit is fucking mooi, gast. Dit is. Ah, ja, <laughs> De Fucking kut-event, holy shit. Ik ben full invas erin. Nee, Trek je keer aan, trek je keer aan <laughs> oh. Oh. Oh. Nu, nu, nu, nu, nu. Je ja, gaat gelijk purlen Ja, nee, nu, nu. ja, ja. Jawel, wat doe Oh ja, mijn god, ja. Is, ja Ik ben fucked, ik ben fucked, ik ben fucked even pakken? Ik ben fucked. Ren naar voren dat zie je niet. Maar wacht, kan ik hier niet impullen? Ja. Je moet hem wel even stopmeten. Zal ik hem hitten? Ik kan hem. Oh, uh, kan je kan jij even stuk alsjeblieft? Moet dat? Ja, ik denk ik dat ik hem. Ik kan misschien bij eentje in. Hoe lang haar. Hé, kan nog beter toch impullen. Ja. Lekker. <laughs> Als je nu even stuk dan kan je hem fighten, hè? Ja, maar. Ik kan Ja, ik vallen. weet niet of dat Sims is. Nee, dat WTF? Ik kan hier gewoon inpullen, Slimmerik. Blijf hem pakken. Pas op. Blijf bij hem stikken, ja, lekker. Dan ga ik alweer hier uh, oh, ik weet iets. Jij prult op hem. Ik hit hem weg als hij daar naartoe gaat, oké? Okay? Ik ga geen TV1 aankunnen, denk ik. Ja, maar dat peul ik ook daarin. Lekker. <laughs> ah, je moet hey. in die ruimte blijven. Doet hij? Erg Ben je upgegaan? Ik ben geefstukt. Gaz, het ze in me uit! 2v1. Nee, ik kreeg het in 2v1! 2v1, 2v1, 2v1. Jas, yes, wat een fucking zielige tering, mensen. Ik heb ook tering voor keer bij. Hoeveel cables heb je nog? 1. Oh. Nappen en dood. Hopelijk heb je genoten van deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren, want slechts wel moet je deabonneren. Het is op dit moment 20 voor 6. Dat ik klaar ben met deze edit. En ja, weet je, alles voor de grind. Zodat ik een tijdje niet heb geüpload, maar. Uh, ja weet je ik moest gewoon even mijn motivatie terugvinden en dat heb ik nu ik heb enorm veel clips gegrind met de village faction waar ik nu terug in zit zoals jullie zien ben ik terug een onderdeel van village um, en ja jullie gaan ook wat vaker livestreams zien en ik oh. Jullie gaan wat vaker livestreams zien en ook wat vaker video's ik ga weer proberen om de twee dagen te uploaden hopelijk heb je geliked hopelijk heb je een leuke comment achtergelaten en dan zie ik jullie van een keer terug doei oh ja enjoy mijn discord link in de beschrijving